Dames en heren, uh, zijne excellentie, uh, de kerstverse minister van volksgust... Nou, nou ja, Hugo de Jonge! Hoi, Charlies. Hoi. Hi, ik ben Myrthe. Wilde u vroeger al minister worden? Nee. Nee. Nee, uh, nee eigenlijk niet. Ik, ik, uh, ik wilde leraar worden. Leraar? Ja, en dat ben ik ook geworden. Ik ben begonnen als leraar. Maar is iets gebeurd dat je toch uh, ja. euh, minister is geworden? <lacht> En daar wil jij nu achter komen wat? Ja. Het wordt echt een diepte-interview. Ja, je ja, bent minister. Dat um, wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk, weet je, het is, uh, ik ben, uh, daarna ben ik uh, op een uh, andere basisschool gaan werken als adjudicteur. Ja. En toen dacht ik, ik ga iets helemaal anders doen. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet gesolliciteerd, maar ze belden gewoon. Ze vroegen gewoon, zou je dat willen worden? En dat, ja, toen heb ik ja gezegd. Ik dacht, het is mooi om te doen. Vind je mijn schoenen mooi? Ja. Ik vind jouw ja. schoenen ook wel mooi hoor. Ja. Maar ik zat net ook naar jullie schoenen te kijken, die vind ik yeah. ook hartstikke leuk. Ik yeah. heb al heel lang heb ik deze schoenen, ik heb niet eens andere schoenen. Ja, wel sportschoenen om hard te lopen en zo. Yeah. Maar gewoon voor onder het pak heb ik eigenlijk altijd uh, ja, vrolijke schoenen aan. Mm -hmm. En toen ik voor het eerst zag dat dat zo'n zo dingetje begon te worden op, uh, op social media en zo, toen dacht ik, hé, waarom zijn ze zo verrast? Ik heb toch altijd deze schoenen aan gehad En toen ik het zag in de krant en zo, toen dacht ik, waar hebben ze het allemaal over? Maar ik vond het ook wel grappig. Dat yeah. maakt niet uit. En over een tijdje is iedereen het vergeten. En ik denk dat dan de rest van het kabinet ook allemaal vrolijke schoenen. Ja, ja. Gaat hij ook een kinderstaatssecretaris uh, dingen doen? Nou, en, en als ik een kindersecretarisse zou nemen krijg ik denk ik ruzie met de minister van sociale zaken. Ja. Uh, maar ik denk dat je een kinderstaatssecretaris bedoelt en dat was jullie ja. geheimtje vanmorgen met, uh, ja. met ja? mijn collega, uh -huh. met ja. Paul Blokhuis, ja precies. Ja. Ja. Nou, ik heb gehoord dat jullie hem die vraag hebben gesteld en dat hij het er met mij over gaat hebben en ik denk. We moeten het toch met hem over hebben, hoor. Maar ik denk dat het eigenlijk een hartstikke goed idee is. Maar dan zou ik eigenlijk ook vinden, als hij een eigen kinderstaatssecretaris mag... ...dan vind ik dat ik een eigen kinderminister mag, toch? Ja. Yeah. Yeah. Is dat eigenlijk mij leuk. Dat lijkt me een hartstikke goed idee. Hoe gaan we doen? Vind ik leuk? Vindt u een dag als deze belangrijk? En ja. waarom vindt u deze dan belangrijk? Ik vind zo'n dag als vandaag, waar uit het hele land uh, wethouders en ambtenaren... ...en mensen uit de jeugdzorg op afkomen... Om met elkaar ideeën te delen en er met elkaar ook van elkaar te leren, ja, dat is ontzettend waardevol. Ja, geloof ik. In. Ja. Heeft u zelf kinderen en luistert u naar die kinderen? <tie> Hebben ze gebeld van tevoren? Nee. nee dan niet? Nou, mijn. Dus uh, wel, ja, Je hebt kinderen. Dus ja. toch, yes. ja. Precies. Nee, kijk, mijn oudste is 12. 12. En die heet Ismaël, dat is een jongen. En mijn tweede is uh, Sarah, en die is tien. Maar eigenlijk zegt ze altijd vlak nadat ze jarig is dat ze bijna elf is. Dus een heel jaar lang is ze bijna tien geweest. En nu is ze bijna elf. Um, en dat duurt nog heel lang. Dat duurt nee. volgend jaar september dat ze bijna elf is. Dus ik heb twee kinderen. Hartstikke leuke kinderen. En ja, ik luister naar ze als ze verstandige adviezen hebben. Dus... Ja, maar die kan niet... Ja, maar anders wordt Je moet nu echt een... andere schoenen aandoen Van nee! Nou, dat soort dingen... <tiedacht> Dat is echt een advies om onmiddellijk naar ze neer te leggen. Hè? Dus als ze verstandige dingen zeggen, ja, dan wil ik heel graag naar ze luisteren. Zo is het. Nou, doen jullie dit thuis ook trouwens? Zijn je ouders niet dood op aan het einde van de dag? Ja. Hey, terug naar mijn vraag. Ja. Hoeveel uh, kinderen denk je dat er op school zitten die te maken hebben met pluskleuters? Pluskleuters. kleuters? Plus kleuters. Ja, dat denk ik niet. Maar, uh, tien, vijf, niet veel meer. Nee, ik denk ook iets van vijf of zo. Ken je iemand? Ken je een kind? Dat nee, nee. nee. Jeugd? met jeugd? Nou, wel met, met mishandeling? mishandeling? Uh -huh. Nee, wel ja. met strenge nee. ouders, maar niet met. <lacht> maar weet je, wat ze, wat ze hebben onderzocht is dat het ongeveer in iedere klas één kind is. In één in iedere klas. En dan slaan ze op pad. Nou ja, je hebt verschillende vormen van kindermishandeling. Dus je hebt inderdaad slaan, dat kan. Of, of, of verwaarlozing bijvoorbeeld. En kinderen die zonder eten naar school komen, bijvoorbeeld, zonder ontbeten te hebben. Dus je hebt heel veel verschillende vormen. Maar in ieder geval, dat probleem van kindermishandeling en van huiselijk geweld is veel groter dan we vaak denken. En eh, dat betekent ook dat de aanpak daarvan eigenlijk vaak veel minder stevig is dan eigenlijk nodig zou zijn. En wat ik de komende jaren heel graag wil doen met alle mensen die werken in het onderwijs, alle mensen die werken in de jeugdzorg, alle mensen die werken bij de gemeente, een nieuwe aanpak bedenken om echt die, dat, huis, dat huiselijk geweld en kindermishandeling te lijf te gaan. Ik vind dat we het echt een van de belangrijkste speerpunten moeten maken, onderwerpen moeten maken voor de komende tijd.